Mijn club betekent voor mij echt heel erg veel. Het is eigenlijk een tweede familie. We staan altijd voor elkaar klaar. Familie en samen zijn en gezelligheid. Uitlaatklep, hier kan ik mijn energie kwijt, lekker trainen vrienden ontmoeten. Waar mijn club Donut zit in mijn hart, geeft mij alle energie en voldoende die ik nodig heb elke dag. Het is voor mij echt meer dan alleen een potje tennissen. Het is ook de plek waar vriendschappen zijn ontstaan, waar ik veel van mijn vrije tijd doorbreng. Ik probeer altijd mijn best te doen om kinderen beter te maken, zodat ze met meer plezier weer naar de club komen en weer van de club naar huis gaan. Dan ga ik zelf ook met een glimlach weg. Samen zijn en kijken naar de toekomst is voor mij belangrijk. En dat is niet alleen in de sport, maar dat is ook in je omgeving.